Volgens de Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen, ofwel, drinkt de jeugd van tegenwoordig veel minder alcohol dan vroeger. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen organiseert al sinds 2000 een jaarlijkse bevraging in 48 Vlaamse scholen. Begin maart publiceerde de vereniging de resultaten van het schooljaar 2015-16. En er zijn enkele opmerkelijke vaststellingen. De gemiddelde leeftijd van het eerste alcoholgebruik steeg tussen 2010 en 2015 van 13 jaar en 7 maanden naar 14 jaar en 5 maanden. Het regelmatig gebruik van alcohol daalde en ook het regelmatig gebruik van sterke drank duikt voor het eerst onder de 10% bij jongeren. Hoe komt dat, denkt u? Zijn jongeren veel volwassener geworden? Zijn ze zich bewust van de gevaren van alcohol? Wij denken de oplossing gevonden te hebben. Deze mensen. Want wat is er een beter voorbeeld dan een slecht voorbeeld? Je pa bijvoorbeeld. You're Of je zat een onkel na een familiefeest. En ook je grootvader kan er wel wat van. Alcohol laat je de domste dingen doen. Soms met weinig gevolgen, maar soms ook met heel zware gevolgen. De Vlaamse jeugd drinkt minder, en dus kunnen wij alleen dit zeggen.